Hoi, oh, we gaan snel verder met het maken van onze website. Wat gaan we in deze screencast doen? Hier staat het, pagina's en subpagina's maken, thema veranderen, de website delen en de website publiceren. Nou, laten we even teruggaan naar onze pagina. Hier zijn we, de startpagina. Laten we eens eerst kijken, hoe voeg je nou een pagina toe? Nou, dan ga je hier naar pagina's en dan zeg je hier weer plus. En dan zeggen we bijvoorbeeld dag 1 gereed. Nou, hier zie je hem staan. Dat is een hoofdpagina. We doen er nog één. Dag 2 gereed. Stel nu dat je bij... Hé, hey, dag 2 staat nu boven dag 1. Nou, dat willen we niet. Dus dan pak je hem vast. Even kijken. Zie je? En dan schuif je hem naar beneden en dan staat hij goed. Stel dat je een subpagina wil maken. Nou, dan doen we dat hier. Klik hier op de drie puntjes, subpagina toevoegen, dag 2b. Oké, okay, gereed. Nou, dan hebben we een dag 1, een dag 2 en een dag 2b. Je wilt dat dus even in het echt zien. Dan klik je hier op het oogje en dan kom je op een voorbeeld. Nou, hier heb ik zo'n voorbeeld. Even vernieuwen. Ik heb misschien een paar dingetjes veranderd. Yes. En dan zeggen we weer voorbeeld. En dan zie je hier homepage dag 1, dag 2 en dag 2b. Nou, zo maak je dus pagina's aan. We gaan nu kijken naar het thema. Er zijn een aantal thema's die je kunt gebruiken. Het is een gratis site, dus je kunt ook wel voorstellen dat er niet heel veel te kiezen is. Maar toch, kijk eens, laat ik even bij de homepage kijken naar wat meer zicht. Je kunt de diplomaat pakken. Dan krijg je weer andere lettertypes, andere kleuren. Je kunt een beetje frisse tint pakken hier, rood of groen. Ja, dus hier kun je met de kleuren nog wat spelen. Ja, dit is een hele eenvoudige. Laten we even deze pakken. Nou, dan ziet dat er zo uit. Dus dit is even over kies het juiste thema. Dan hebben we nog jouw website delen met anderen. Nou, dat is klikken. En dan zie je, oké, okay, ik ben de eigenaar, maar voeg hier iemand toe die je kent en die mag ook bewerken of die mag het gepubliceerd bekijken. Dus zo kun je je website ook nog delen met anderen. En wil je website publiceren, klik dan hierop. maar dat doe je pas als je website klaar is. Dus dat is even wat we doen en we gaan de volgende keer weer verder naar het toevoegen van andere onderdelen van je website. Succes! En ga even aan de slag met het maken van een aantal pagina's en het veranderen van je thema. Tot de volgende video!